Wat ik het leukst vond is naast natuurlijk het inhoudelijke gedeelte het sociale aspect. Dus eigenlijk vooral gistermiddag en gisteravond. Dat vond ik erg leuk omdat je zoveel mensen leert kennen. Iedereen was hartstikke open en voelde echt alsof je alles kon vragen. En alsof je echt een beetje vrienden bent geworden met elkaar in een korte tijd. Dat vond ik het leukste eraan. De afgelopen drie dagen waren ontzettend leuk. We zijn begonnen met een dansles. We die welkom gegeven op kantoor. We hebben hard aan de casus gewerkt. En toen s'avonds gingen we koken zelf met mensen hier van kantoor. En de volgende dag hebben we ontbeten aan het strand. En daar uh, een pitch gekregen. Ja, het allerleukste was dat we met de VR-brillen gingen we aan de slag en gingen we een soort simulatiespel doen uh, en dan in teams, ik vind het leuk. Ik zou het aanraden omdat je op deze manier Pels Rijken op een echt fantastische manier leert kennen. Je proeft de sfeer van het kantoor, maar je proeft ook het inhoudelijke. Ik denk dat het heel mooi naar voren komt dat Pels Rijken een maatschappelijk georiënteerd kantoor is... ...waarin alle rechtsgebieden vertegenwoordigd worden. En dat komt eigenlijk allemaal samen in de, in de Meester Z. Uh, ja, van, van, van advocaat, stagiair tot en met partner. Iedereen is betrokken. En uh, dat krijg je als deelnemer gewoon heel erg mee. Dus ik zou het zeker aanraden. Ja. Cheers! Meester Z.